fotoretouches. Het is een kunst op zich. Als grafisch ontwerper zien we vaak details in de foto die we liever willen wegwerken, maar we beschikken niet altijd over de juiste technieken. In deze eendaagse opleiding proberen we zoveel mogelijk van de juiste vaardigheden aan te leren. We bekijken opties voor ruisreductie en het wegwerken van storende elementen. We gaan de beeldkwaliteit serieus opwaarderen en bijkleuren, daar waar kleur ontbreekt. Een belangrijke focus in deze opleiding is het bijwerken van mensen. Denk maar aan haarvolume, lichaamshouding en huid. Maar deze technieken kunnen evengoed toegepast worden op andere onderwerpen. Spreken deze dingen jou aan, schrijf je dan in voor deze opleiding beelden retoucheren met Photoshop.